Dag beste kijkers, Amnesty International, daar wil ik het vandaag even over hebben. Deze organisatie wil mensen die niks misdaan hebben, onschuldig zijn en die toch in de gevangenis zitten, helpen. Ze willen ook dat alle mensen over de hele wereld goed behandeld worden. Enkele van onze reporters zijn naar landen geweest waar, waar zo'n erg dingen gebeuren. Vandaag komen ze ons een beetje meer uitleg geven. Welkom, Katrien. Jij bent in Syrië geweest. Wat zag je daar? In de gevangenis van Damaskus, de hoofdstad van Syrië, worden er mensen gemarteld. Dat, dat is zodat ze toegeven dat ze iets mis deden. Ook al zijn ze onschuldig. Sommige mensen staven daar. Het is echt gruwelijk om te zien. Verschrikkelijk. Ruben, jij ging naar Afghanistan. Wat ben je daar te weten gekomen? In Afghanistan is, het, is er oorlog. In een oorlog vechten soldaten, maar in Afghanistan vechten ook kinderen mee. Kinderen worden daardoor erg ongelukkig en bang. Kinderen horen niet in een oorlog voor grote mensen. Kinderen zouden beter leren en spelen. Wat erg zegt, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Sibe, jij ging naar China. Zijn er ook zo erge dingen gebeurd? Ja, spijtig genoeg wel. China is een van de 50 landen waar je opgepakt kunt worden als je die idee, een ander idee hebt als de leider. En, en als je te vaak of te luid zegt, je wordt dan de gevangenis in je hoed of je, wordt, um, zelf, of je krijgt de doodstraf. echt verschrikkelijk. Miste, jij werkt bij Amnesty International. Wat kunnen wij doen? Wij vragen aan iedereen om een brief te schrijven. Die brief sturen wij dan op naar de leider van het land. Zo vragen wij om mensen vrij te laten. Ik schrijf alvast mee. Hopelijk jij ook. Kom 16 oktober in donkere kledij naar de school en neem een envelop en een postzegel mee. Tot de volgende keer!